is voor ons echt een supergoed voorbeeld van een, uh, een JOC gemeente maar ook een regio die heel goed uh, uh, samenwerken uh, die dit al negen jaar doen en uh, uh, wat ik heel mooi vind hier om te zien is dat uh, uh, alle organisaties alle betrokken organisaties en dat, dat zijn er veel bij de, bij de JOC aanpak hier lokaal zijn echt ontzettend gemotiveerd om uh, die gezonde leefstijl op de kaart te zetten en dat doen ze allemaal op hun eigen manier maar eigenlijk uh, iedere uh, organisatie die je spreekt, heeft eigenlijk hetzelfde verhaal en dezelfde motivatie. Ik denk wat belangrijk is, is dat de, de lijn is van hele jonge kinderen tot iets oudere kinderen. Dat we dan zeggen, jongens, van hé, hey, daar zit gezondheid tussen de oren. Die kinderen denken al na over, welke keuze kan ik maken en wat kies ik dan? De eerste stelling. Als het in de supermarkt komt, is het heel makkelijk om ongezonde spullen te kopen in plaats van gezonde spullen. Mee eens, niet mee eens. Ik denk toch dat de kracht ligt om dat met z'n allen te gaan doen en dat te gaan uitstralen. En als we daar een voorbeeld mogen zijn voor het jonge kind tot 80 jaar bij wijze van spreken in deze gemeente uh, ben ik er heel blij mee. De landelijke joggenorganisatie ondersteunt ons op een heel aantal facetten. Aan de ene kant op het wetenschappelijk onderzoek wat we dus kunnen gebruiken om inwoners, inwonertjes te motiveren. Aan de andere kant ook door hele praktische dingen met ons te bespreken. Hoe doe je nou? Hoe doe je dat nou met buurtsportcoaches? Hoe werd een jogregisseur? Uh, wat verbindt ons met elkaar? Dus, uh, nou ah ja, hoog over en heel lokaal. De samenwerking met het Jogteam is heel goed. Het zijn allemaal hele enthousiaste, gepassioneerde medewerkers. die het ook zelf geïntegreerd hebben in hun eigen leefstijl. En dat uiten ze ook. Dus die energie die zij daarmee uitstralen, die pak je gewoon over. Ik zeg tegen al die andere gemeenten: als je nog inspiratie nodig hebt. dan uh, ja, uh, ga maar eens even kijken in Ouderbroek hoe mooi je dat uiteindelijk kan realiseren. Oh, hier, nou? oh hier is die denk ik. Wat ja, we hebben hey, een examen kunnen oh. doen. Heel goed, <laughs> goed.